Zo met da ja. Ja. Ja. ik ga zo met Dame op buitenrit. Daan gaat op Boris en ik ga op blondie. Ik heb heel veel zin in. Ja. Blondie die heeft de woorden uit mijn mond gehaald. Zo, ik ben er klaar voor. En op wie moeten we nu wachten? Ja, op Daan. Toen Tessa klaar was, ging zij opstappen met één voet. Zo, 1, 2, zo. Door op, op, Blondie. Daar gaan we. Ze liepen deze kant op. Je ziet daar aan de rechterkant een hond. Woef, woef. Ze liepen langs het gras over het fietspad. Tom, bidon, bidon, bidon. Ik heb opgezocht of, me, of je met je, Mac drijf, met je paard een McDrive mag. Ja? Ze willen het liever niet, maar het mag wel. Geweest. In dat eerste bos was ik al 100 jaar niet meer geweest, maar in dat tweede bos denk ik al 200 jaar niet meer. Maar het was leuk. Ja, ja het was leuk. Het was lekker. Goed zo. Goed ja. voor het hoofd pakken. Ja, ja. Uh. In deze coronatijdperk het zijn dingen wat anders. En wij zitten nu niet gezellig in de warme kantine met een kopje thee even te wachten. Nee, wij zitten in een koude auto. Maar... Ook daar wen je aan, want Boris staat nog even op de wei en dat gunnen we hem natuurlijk. Dus we wachten even tot we hem eraf kunnen halen. En dan zijn we ondertussen gewoon in de auto. Ik heb net gewerkt. Dat doe ik in de kantine ook. Maar nu zijn we even samen. Nou ja, Tess is op zoek naar iemand. Een film kijken. Kijk, hey, zij speelt erin mee. Zo. Ik heb een dingetje. Ik vind het maar koud. Het zit het onder de jas, die wil niet onder de deken. Ik wil er wel onder. Net zei je van niet. En nu ineens wel. Hm? Ik ben een beetje lastig. Dat is zeker. Dus zo vermaken we ook in coronatijd, vermaken we ons wel. En uh, maak je er maar het beste van. Oh, zo, ik ben hier samen met Boris. Blondie staat even lekker op de wei. Ik heb zo les met Boris. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga hem even verder samen, want... want het dekje zit er al op. De peeskapjes heeft hij al om. En nu gaan Boris en Tessa samen rijden. Dat was het. Zo, ik heb net les gehad met Boris. Ik ga Boris dus even afzamen. Dan ga ik hem in de mode zetten. En daar zet ik Blondie bij. Ik ga afzadelen. Van ecostaal hebben wij de nieuwe cool gel te pakken. Tada! Vertel, wat heeft Major gedaan? Nou, Major is een jonge hengst en Major die, uh, ja, die is een beetje uh, onstuimig af en toe in dat uh, in dat opzicht. Dus we wilden van de week wilden we even wat mooie foto's van hem maken. Toen dacht hij toch even net een beetje anders over, dus hij had best een beetje, een beetje wild gedaan. En dan had hij de volgende dag had hij een dikke kogel. Hij was gisteren heel dik, vandaag een beetje dik. Ik zei tegen Rebecca, hebben jullie ook uh, groene leem? Ze zei nee, maar ik heb wel een nieuwe cool Gel. Die zorgt ook voor um, een diepkoelend effect. Sowieso als ik cool Gel opsmeer, niet alleen maar deze natuurlijk. Hij doet altijd wel echt goed in. Vrij. Ik zie ook mensen die wel eens cool Gel erop doen, maar die paarden hebben natuurlijk haren en dan nou, komt dat natuurlijk niet echt door. Ik wil niet per se de haren koelen, maar ik wil natuurlijk dieper koelen. En ruikt ook lekker. Lekker. Niet super. Oh, je hebt ook wel zo'n koeljas, dan ben je gelijk... Dat, maar dat weet je nu niet. Ik heb de hele dag in school gezeten en nu zijn we op de Arkhoeven. We hebben net gelivestreamd. Ik ga nu morgen even uit per halen, want die heeft vandaag verrijd. Gelijfsteam bij de Arkhoeven, niet bij hartvervaarder nog. Oh, de Arkhoeven hebben we ik ga het perdenhok halen, dan ga ik uh, Blondie op de wijn zetten en dat is, uh, dan ga ik rijden, ja. Maar natuurlijk moet eerst Boris uit dit gekke hok gehaald worden. Ik ben hier nu met Blondie. Ik heb Blondie net uit de wijn gehaald, dus daarom is ze ook nog peeskapjes om. Ik ga haar nu even lekker poetsen en dan ga ik met haar rijden. Tessa pakt inmiddels haar spullen zo snel dat ze boom in één keer op Blondie zit. Op Blondie. Ik heb nog wat hulp gehad van dat vond ik echt super fijn, want dan rees ze langs de van uh, hakken omlaag of handen stil, armen ontspannen en dat was wel heel erg fijn dat ze gewoon af en toe even langs reden en dan me even hielp. Daar heb ik echt wat aan gehad. Blondie die was helemaal bezweet. Ze zit nu heel erg in haar wintervacht en ze verhaart ook nog niet echt. Alleen, dat begint er wel aan te komen, denk ik. Want ze heeft echt een hele dikke vacht. Ik denk dat haar de haren wel echt zo lang zijn. Dat is best wel heel erg lang. En voor een zomervacht is het meestal maar zo lang, denk ik, volgens mij. Ach, iets zo, ja. Wij zijn op weg naar huis. Wat gaan we morgen doen? Hetzelfde als vandaag, denk ik zo. Ah, ik ga morgen denk ik zelf rijden. Ja. Ik ga morgen volgens mij op Boris rijden. Blondie denk ik ook, of Daan rijdt op een van de twee? Volgens mij gaat Daan morgen op Boris okay, rijden. Oké, dan rij ik morgen Volgens op mij Blondie. Volgens is Blondie morgen even vrij dan, of niet? De Blondie is zondag al vrij geweest. Ja, maar ze mag wel twee, drie dagen vrij. Nou, dan geef ik er nog een dagje vrij morgen. Nou, ja, hoeft niet, maar moet even kijken. Nou, ik denk misschien wel zonder zadel of een stukje stappen. Ja, dat is wel lekker. Van een stukje draven. Nou, ik denk dat we dat gaan doen. Daan rijdt morgen dus Boris. Dat is de planning van morgen. vandaag, even nadenken, dinsdag. En ik ga vandaag eerst even met mijn vader naar het pand toe. Daar ga ik even aan huiswerk zitten en dan schakelen we nu over naar mijn moeder, denk ik. Nou, die ligt nu nog in haar bed. Want ik ga nu mijn huiswerk doen. De uh, camera was leeg, dus... Geen beelden. Goedemorgen, veel te vroeg, woensdagochtend. Ik is waren de camera vergeten. Dat hebben we ook niet met de telefoon gefilmd, sorry. Maar Alice is inmiddels ruim twee weken geleden geopereerd. Op een dinsdag, vandaag, woensdag. Dus iets meer dan twee weken. Ze zit voor het laatst aan de antibioticum. Het gaat eigenlijk heel goed met haar. Ja, ik laat zien dat het goed met je gaat. Ja. Maar van ik verstaan hebben we maag en darm. Omdat Alice wel wat lastig is met haar kaartjes. Overigens niet meer sinds ze op het vloer zit. Oh, hier gaat dat pilletje in. Een dat pilletje. Ik geef haar ook pyrogenium. Het is geregistreerd voor de hond, heb ik inmiddels begrepen. Ik doe één spuitje, want het gaat er eigenlijk niet om hoeveel je geeft. Nou ja, dat is niet helemaal waar. maar uh, Het gaat er weer om dat ze het meerdere keren per dag krijgt. Ik lust. het Alsjeblieft. Van Ik of mochten wij de Diktops proberen. Alleen, uh, zowel Verona als... Blondie, die doen het hartstikke goed momenteel, dus eigenlijk wilde ik het niet. Maar jij hebt, ik heb uh, just, het is een beetje donker voor just. Ja. Je ziet, we moeten just. just even. <laughs> Hallo, just, just is een beetje, ja, daarom wil ik ook altijd lichte paarden. Ja, precies. <laughs> um. oh, okay. Ben jij zelf aan het eten. <lacht> Oké. Okay. Just heeft een beetje problemen gehad met ontstoken oren, een ontstoken kaak en dat soort dingen. Is echt een beetje een, uh, een merry. niet echt een pismerrie, maar wel dat ze heel gevoelig is op bepaalde dingen. Dus ik vind het super leuk om dit uit te testen. Ze krijgt het nu een dag of drie. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat het voor resultaten gaat geven. Klaar op de Arco van het Steven Daan, was leuk. Uh, nu ga ik Aliceje halen. Die is bij de kapper geweest voor het eerst weer na haar operatie. Ellesje is er weer. Tada. Hi Aliceje. Je wel te zien eigenlijk. Je wel uh, weer... Hallo? Alice? Alice. Kijk, daar is ze. Uh, lekker gewassen en geknipt. Dus dan ziet ze er weer een stuk gezelliger uit. En achter de oortjes weer helemaal schoon. Natuurlijk houden we het zelf ook bij. Maar het is wel fijn dat het al helemaal weer gebeurt. Vroom. Ik ga zo naar de kantine. Tessa heeft les met Boris. Door de coronatijd zit ik nu in de kantine. Tessa in de bak met Boris. Dus we gaan even ja, kijken hoe dat gaat. Oké, okay, we bellen Tessa. Hallo Tessa. Weet je wat heel erg is met rijden? Je doet jezelf eerder slechte dingen aanleren als, als slechte dingen afleren. Dus als jij jezelf ooit vroeger als tienjarig meisje jezelf geleerd hebt om met je handen naar binnen te rijden dan is zeg maar op een moment dat je je er niet bewust van bent zeggen jouw hersenen die duimen naar beneden is het want dat hebben we opgeslagen dus jij moet net, net als dat je een, een paard of iemand iets wil leren moet je dat je moet je sowieso er dus zelf heel bewust van zijn dat jij jezelf dus continu kan leren nee die duimen plat dat mag niet die duim moet er bovenop en als jij dus dat elke dag een aantal dagen achter elkaar kan doen. Dan gaat dat steeds meer in je hersenen zitten. Ja, dus maar zo, zo loopt hij er ook bij. Als ik dan naar hem kijk, denk ik, nou, die is niet geïnteresseerd. Ja, goed zo. Dus jij bent dan eigenlijk de gymleraar die tegen hem zegt... Hup, hup, choppie, choppie, energie erin. Je bent een jonge jongen. Ik ben mijn spulletjes aan het opruimen van het rijden op Boris. Hier is Kier. Boris die is nu even in de stapmolen laat uitstappen... Hier geeft de kusje aan jullie. Ah, je kusjes. Nou. Het eh, is vandaag 2 april, dus dat is Vroda's verjaardag. En eh, we vieren niet alleen op middel van feest, maar ook op de arkoeven. Ik heb hier een prutje van een beetje de overblijfsel, de dus wortel met appel. En eh, dit ga ik nu aan, aan de paardjes hier achter geven. Blondie en Borg zijn gewisseld van stal. En ik heb hier nog een gevulde appel voor Blondie, die taart. De taart is voor Verona. Blondie zit op dit moment in de wei, maar ik leg er wel alvast haar gevulde appel neer. Die zit hier. Dit is Blondie haar nieuwe stal. Hier blijft ze voor, blijf voorlopig. Hier blijft ze niet staan. Want ze moest er echt weg, omdat daar natuurlijk nu twee hengsten staan. Dus dit is tijdelijk en hierna gaat ze ergens anders staan. Tess en ik hebben een beetje een off-day, dus de paardjes staan op de wei. En we hebben niet zo heel veel zin vandaag, meestal wel, maar soms een keertje niet. Dus we nee. staan nu op de wei, voor horen blondie. En die gaan we straks eraf halen en wij gaan dan maar even film kijken. In de auto. Ja. Kijk hè, Carola? Goedemorgen, uh, ik neem jullie vandaag een dagje mee. Dit is Tessa, de mooie werkplek waar ze al haar schoolwerk doet. Dit is Tessa's hoofd als ze de schoolwerk doet. Ze stopt iets in de tasje en gaat daarna lunchen met mijn vader. Die doet alsof hij er niet is, terwijl hij een boterhammetje met melk aan het eten is. Drinken: het is drinken. Het is een melk eet je niet, melk drink je. Ik ga vandaag op Blondie en Borges rijden. Ik ga nu naar Blondie toe om haar op te zadelen. Want door de nieuwe heng uh, kan ik niet meer daar samen. Met. Tess is hier even bezig om op Blondie te klimmen, wat eventjes kan duren. Ik heb net Blondie gereden en nu is het tijd voor Boris. Ik heb Blondie net nog heel even uitgestapt zonder zadel. Dat vond ik heel erg fijn, jullie hebben net gezien hoe ik zat te strukkelen zonder krukje. Uiteindelijk heeft de hek me gered. Nu ga ik op Boris rijden en uh, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb op Boris gereden. Dat ging eigenlijk best goed. Uh, we hebben vooral veel galopeerd, want dat is ik ook... Een Fijn om uh, weer even te doen. Gewoon even lekker met hem te galopperen en lekker te gaan oefenen. Ik heb nu uh, uh, het aan iedereen, voor iedereen uh, wat aan het maken. Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik had het een leuke week. En dan zie ik jullie morgen weer bij de zondagvideo. <lacht> Ike heeft ook wat te zeggen.